Vandaag maken we een bezoekje over de grens. We zijn namelijk in Kaast Butgen, Duitsland. Hier in Kaast Butgen gaan we Astrid Tyves ontmoeten. Ik ben erg benieuwd, dus laten we snel beginnen. Kijk, er is al. Hallo Stefan, herzlich welkom in Butgen. Goeiedag Astrid. Zullen we maar overgaan in het Nederlands? Ja, dat lijkt, lijkt me handig ja. Je ziet kom dat binnen. ik al verstijf, hè? Ja, kom goed. Dank je wel. Graag. Zo zijn we. Kijk eens, dank je wel. Oké, okay, alsjeblieft stultje. Dank je. Zitten we dan, Astrid? Ja! Hoe is het ermee? Ja prima, leuk ja. dat je er bent. Ja, insgelijks. Leuk dat we hier vandaag mogen zijn, dat ik hier mag zijn. Ja, heel graag. Uh, de enige locatie van Bovee mij in Duitsland. Ja. Wat doen jullie hier zoal op deze locatie? Nou, wij zijn, uh, net als NRA Nederland, specialist in tweewielenverzekeringen. Maar dan wel specifiek voor e-bikes en fietsen. Um, dat betekent consumenten sluiten verzekeringen af voor e-bikes en fietsen of via de ons aangesloten partners of direct via onze website. Uh -huh. En uh, dan beheren wij nog de uh, polisdossiers wij bewerken de schadedossiers. En uh, onze buitendienst gaat regelmatig langs onze partners. Oké, okay, interessant. Hey, een tijdje geleden waren we dus bij Enra uh, in Nederland, uh -huh. in Grotebroek. Doen jullie exact dezelfde dienstverlening?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 ...tussen onze locatie en de overige collega's van Bovemeij en de collega's van Endra in, in Nederland. Um, daarbij stuur ik onder andere de collega's van de binnendienst aan, ik uh, optimaliseer onze werkprocessen en uh, ja, ik manage eigenlijk deze locatie. Veelzijdige baan of niet? Ja inderdaad, maar wel leuk. Hoe draagt wat jullie hier doen bij aan de missie van Bovemeij? Nou, wij zijn bekend om onze service en de betrouwbare hulp. En dat betekent voor ondernemers dat ze met een gerust hart kunnen ondernemen. En onze consumenten gewoon uh, zorgeloos fietsplezier hebben. hartstikke oh, mooi. Ja. Met hoeveel mensen werken jullie op deze locatie, Astrid? Um, ons team bestaat uit 22 collega's op het moment. Maar uh, wij groeien verder. Daarom zijn we ook recent verhuisd naar deze grotere locatie. Oké, okay, goede stap. Goeie stap, ja, was ook nodig. Wat kenmerkt deze locatie, Astrid? Um, ja, wij zijn natuurlijk de enige locatie in Duitsland van BoveMij. En, uh -huh. en je kunt wel zeggen dat we met uh, Duitse grondelijkheid werken. Dat zie je ook terug in onze dienstverleningen. Um, we werken betrouwbaar en bij ons uh, en grondig. Uh -huh. En bij ons weten klanten wat ze krijgen. Uh -huh. Oké, okay, heel duidelijk dus. Ja, duidelijk verhaal. Nog één laatste prangende vraag. Oké. Okay. Wat maakt het zo tof om voor Enra en Boveemij te werken? Bij Enra en Bovee mij word je gestimuleerd om uh, verantwoordelijk te werken. Mm -hmm. Eigen verantwoordelijk te werken. En daar heb je heel veel vertrouwen in, uh, in elkaar voor nodig. Dit vertrouwen dat hebben mijn collega's uh, en ik. En wij vormen gewoon een sterk team. En doen dingen echt samen, ja. Ja, dat is heel fijn werken. Oké, okay, jullie zijn heel hecht en gaan voor elkaar door het vuur. Wij zijn heel hecht en gaan echt voor elkaar door het vuur. Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay. Astrid, hartelijk dank voor je tijd. Heel graag. Tot ziens. Tot de volgende keer. Dat was het weer. Kaarst. Dit was tevens de laatste uitzending van Brood Bouvet Een mooie afsluiter dus. Wil jij op de hoogte blijven van alle Bouvet locaties Blijf onze pagina dan vooral volgen. おいおい